kippensoep gereed. Volgens mij is kippenbouillon. Kippenbouillon, ook goed. Want, waar gaan wij heen? We gaan naar Ankie van en Nou ja, ja, naar Anki We gaan daarheen oh, yeah. voor de co-social meeting. En dan gaat Anki het een en het ander vertellen over haar ervaring met social media. Dan hebben we een lunch met alle creators en talents bij elkaar. Oké. Okay. Ja. Zullen we het nog... aankomen? Ja. En dan hebben we nog we een er... rondleiding. Ik weer met alle paardjes knuffelen? Altijd leuk. En nu heb ik u Oké, En dan hebben we een psychologisch gedeelte. Ik weet nog niet precies wat we daarbij voor moeten stellen. Maar dat kunnen we aan het eind al meer vertellen als we terug gaan. En dan gaan we het hebben over de plannen 2020. En dan gaan we, denk ik, drinken en eten. En dan gaan we weer naar huis toe. Er is een volle planning bij Ankie. Ik ben heel benieuwd. We gaan niet, uh, geen paarden filmen op... en ook niet fotograferen vandaag. Oh, dus uh, dat is wel bijzonder. Nou Ankie en geen paarden of vondjes fotograferen, dus dat is op zich wel grappig. Zo, we zijn bij Anki geweest, bij de Go Social bijeenkomst. Daar hebben we de ARCOF ook nog gezien, hè? Yes. Hebben we ook even met hun gepraat. Uh, we zijn ook nog met Bianca even gaan praten, natuurlijk ook met mijn YouTube-sussies. Ja, ik vond het leuk. Ja, ik ook. We uh, weten nu weer een stuk meer over de uh, Social Party en allemaal andere... Ja, kaarten zijn te koop en we gaan een te gekke show geven, alleen... Die kunnen we pas vertellen als het programma online staat. Maar ik kan je vertellen, het wordt echt heel spectaculair en heel ja. gaaf. En nu zijn we bij de McDonald's! Anders wordt Tessa zaggerinig. Ja, we hebben wel chocola. Alleen McDonald's is toch ook wel heel erg goed. En mama is weer heel erg blij, want wat is er weer? Oh, de mini apple pie. En eigenlijk mag ik dat natuurlijk helemaal niet. Maar als we dat hebben, dan eet ik het. En als je niet weet wat het is, dat is gewoon gefrituurde appeltaart. En dat vind ik echt het allerlekkerste van McDonald's wat er is. Maar goed, we gaan even onderweg eten en dan gaan we eerst naar de Arkenhoeve. Voor, dan, gaan we, uh, dan iets. gaan we even iets doen met de, de, de ponies en dan gaan we daarna... Met met de pony. Psst. Pony. Pony. Kreek, knip de essen maar uit. Nee, want zondag hebben ze gehoord van Boris. Aankomende week krijgt ze sowieso te horen van Boris. Oh, dus ze weet al wie Boris is. Ze weet nu wie Boris is. Oh, gaan Boris en Blondie doen? Precies. En daarna gaan we even naar Middelhof voor Veroom te checken. En dan gaan we naar huis en dan is het denk ik 9 uur. 10 uur dus. Wel... <lacht> nou, gisteren na de McDonald's zijn we nog naar de Argoeven en in Middelhof geweest. Alleen was het te donker om te filmen. Dus dat we alleen maar aan het rondrennen zijn, om ponies los te zetten, paarden, even hooi te geven, dat soort dingen. Dus ook niet heel interessant. Het is vandaag zondag. Het is echt bagger weer, kan niet anders zeggen. Het wordt dus een beetje lastig filmen. Ook voor mij nu. Ik ga zelf nu naar Middenhof. Tess is een TikTok aan het maken over de kamer opruimen. Dat is altijd heel goed. Dus daar storen we niet in. Heel fijn dat die TikToks bestaan. Want op die manier wordt de kamer van mijn dokter gewoon opgeruimd. Dus lang leven social media. Die blijft thuis nu. En ik ben dus onderweg naar Middenhof. Ik ga Verona rijden. Het is wel een evenementachtig iets van de school die in de manege zit. Dus we kunnen maar één bak gebruiken. Maar ja, zoals ik zeg, het regent. Het is onaangenaam weer. Dus ik ga gewoon in de bak rijden binnen. En als het druk is, is een pech, zoals leef je niet. Moeders heeft al gezegd dat het zondag is. Ja, ik heb inmiddels het kind gevonden. We gaan naar de Arkoeven. Ja, en ik. Uh, nou, Daam heb nog nooit kacamole geproefd. En ik heb het gemaakt zonder de groentes die erin moeten. Alleen avocado en kruiden, dat soort dingetjes. En heb ik ook wortel en kom. kommer meegenomen. Dus ben ik benieuwd wat ze daarvan vindt. Ik we überhaupt dat gaat eten met al die groenten? <totstuk> de keto. Dat wel, maar ik weet niet hoe dol ze is op groenten. Dat weet ik ook niet. Nou, we zo doen? Ik ga met Blondie in de les. Ik uh, ga een Boris zijn hoefjes doen. Dat mag ik gewoon zeggen nu. Dat is nieuw. ik <totstuk> kan ook nog even met hem logeren denk ik. Oh ja. is, uh, nee, dat kan niet. Dat mag nog niet. Ah oh nee, dat, dat moet dat is maandag de ons ons ons geweest, ons ja. Dus dat ja. maandag kan het pas. Ja. Oh ja. Ik heb hier de... Mijn moeder die neemt de Tom mee. Uh, ik neem jullie mee. Dan gaan we even kijken waar Steven en Daan zijn. Ja, je zit ze niet op te letten. Braaf. Een beetje rechterbeen erbij. Goed zo. Toen jullie daar net zaten was het een stuk minder eng. Hè? Goed zo. Ja, en kom maar weer. We willen eerst een beetje die draf wat ruimer. Ja, dat ze zichzelf ietsje meer oprekt in de lijf. Goed. En weer rust aan je zit. Twee handen naar buiten binnenbeen. Braaf. Geef niets, Geef niets. Maak je lang. Oh. Nu ga je dus niet vol erop afrijden, maar ietsje eerder wenden. En een beetje wijken. Dat je dus door dat wijken eigenlijk haar hersenen een beetje wat anders werkt. Zo, ja. Ja, linkerhand laag, linkerhand laag, braaf, braaf. Zo. En let op, nu ga je een beetje schoppen met je binnenbeen, hè? Voel je dat ook of niet? Ja. Ja. Daarom wordt ze eigenlijk, dan zegt ze een beetje, nou, ik ben wel een Mary en ik vind je best wel aardig, maar als je me gaat schoppen, dan zoek ik het maar uit. Zo, ja. Blijf, ja. blijf snel in je vingers. Blijf snel in je vingers. Dus jij zal dan moeten proberen uh, om snel met je hulp te zijn, zonder dat zij harder gaat omdat ze denkt: nou, daar uh, doe ik het even niet voor. Zo snel, snel, snel, sneller als haar, sneller als haar. Sne ja, beloof maar met je binnenhand. Braaf, goed zo. Ja, je moet zeker bij je manny sneller en slimmer in je hulp proberen te zijn. Ja, niet sterker, maar sneller en slimmer. Diep zitten, doe die zit weer nog eens dat zadel in, hè? Ja, goed. Lekker zitten, lekker zitten. Ontspan je spieren. Doe eens even een rondje eruit op je schouders. Ja, goed zo. Daar, ja. Heel goed. Ontspan je spieren. Lekker zitten, lekker zitten, lekker zitten. Lekker zitten, lekker zitten. Goed zo. Heel erg goed. Maak je zo een overgangetje naar de draf. Qua, qua, kamole. Ja. Wat vonden we ervan? Ja, komt erbij. Kom erbij, kom erbij. Ja. Dan is het wel makkelijker als je een beetje naast je gaat staan. Ja, Oké, okay, nou Tess, wat vonden we ervan? Ja, eigenlijk ging het best goed. Eigenlijk. Zeker, zeker. Ze dus begon ietsje een beetje stijf, hè? Maar we hebben veel overgangen en schakelingen gemaakt. En uh, we hadden zelfs nog een hele mooie uitgestrekte draad daarnet. Maar dan zie je wel dat je door dat schakelen... Oh vriendin. Dat je wel mooi dat lijf losser krijgt. Ja. En dat ze dan ook een keer mooi dat voorbeen naar voren kan... Stop. Stop. Stop. Goed zo. Dat ze dan ook mooi een keer dat voorbeen mooi los weg kan gooien eigenlijk. Ja. nou ja weggooien, maar een hele ruime pas mee kan maken. En hoe meer ze natuurlijk dat lijfje een beetje op wil rekken en los wil laten, hoe makkelijker het aan de voorkant is. Want dan merken we ook dat we eigenlijk aan de voorkant alleen maar druk hoeven te geven tot onze ringvingers. In plaats van dat we denken we moeten hem aan de teugel rijden. Maar dat je door eigenlijk haar lijf te treden, dat aan de voorkant bijna vanzelf gaat. Ja. Goed zo. Nou, het is even wat even. voor je. Oh, voor mij. Het is je heel je speciaal voor je gemaakt. Ja? Uh, het onderste is Oké. Okay. wortel is dan voor blondie. Ja hoor. Wil je ook met guacamole? Blondie? Nee, dat mag ze niet. Ga ze dood dan. Oh, gotsie. ze. Maar niet. Dat is lekker hè. En dan ga ik met die komkommer in de kwakke molen? Ja. Oké, okay. jullie hebben nogal vertrouwen in mij. Dit is echt heel lekker. Wacht even. Zit er ook mooie Nes Nee, natuurlijk niet. Het is een mooie ben een serieus, hè? Oh, Alleen die zo lastig met groenten. Ik was Een heel klein stukje op de komen, komen, dan kan je het proeven. En als je dan niks vindt, dan stop je er gewoon weer mee. Ja, is jammer, Er zat niks op. Maar nou, wel hier, een heel klein beetje. Nee, je moet je niet zo aanstellen. Okay. Kom op, je bent 26. <lacht> geef, me, geef het goede voorbeeld aan de 27 kindertjes. 27, 27. 27 zelfs. Oh, mijn hemel. Jeeze, je een aansteller. Pas op, dus ga ik huilen. Het huilen ook nog. En lik je het eraf, dan weet je of je het lekker vindt of het niet. Misschien vind je het al ijs lekker, dat komt toch? <laughs> het is echt heel lekker, niet eens een grapje. Nee. Oké okay. Daan, <coughs> okay, kom op, je kan dit. Wat is de weerstand dan? Dat is de verkeerde kant! Dat het een sausje en dat stinkt. <laughs> en het is groen. Ik heb oh, ja, ooit de ijs gehad, dat was zo lekker. Je? Ik heb ooit een goede smoothie gemaakt, maar dat is een lekker smoothie oh. die ik ooit heb gemaakt. Ja, ga je nog doen of niet? Ik ga gewoon steeds dichterbij eten, denk ik. Kom eens hier. Laat hem maar nou. Kom eens hier. Wordt er toch niet beter van. Oh! oh. Pak jij hem lekker in de kakamonen? Ja hoor. Ja, Tess, die vreet dat zo Oh af. serieus? Zoveel ook? Ja, maar die vindt, het is echt, echt heel lekker. Ik ook hoor. Hier, als je mij een wortel geeft zo. Dat is echt lekker. kaas zo. Hier. Ik wil even laten zien hoeveel er op de concours zit. Hoeveel oh. wij ja, er echt, hoeveel ik land. Ik moet wel zeggen, Tess had ook altijd te zeiken. Ze heeft één keer een hapje genomen, maar sindsdien maakt ze heel advocaten vol mee. Serieus? Ja. ja. En ze altijd tegen me Nee, ik wil het niet. Ik wil het niet. Nou, oh, je hebt wel drie keer je toren tegen haar gehouden. <laughs> Twee keer. Nee, drie keer. Niet te veel gaan. Oké. Okay. Ik durf het. Ja, durf je het? Durf je ook meer te ja, doen? Ja, ik mee? moet wel zeggen dat het smerig en ruikt omdat het smaakt. Dat is wel ja, ja, absoluut waar. Ik vind het vooral heel stinken. Als ik dit zo ook ruikt, dan doe ik eigenlijk het liefst kokhalzen. Oh. Ja, dat is wel heel <laughs> heftig. Ik weet niet eens wat er zo met bij zit. Oké, okay, we gaan het ja. nog een keer doen. Ja. Je bent niet uitgegaan? gegaan? Nee, weet ik leef nog. Ja. Er zit ook niet toevallig iets van melk in. Nee. Oh, jammer. Ja, nou, er zit uh, schaf kan... in. Oh, kan ik kan nog zeggen dat ik allergisch voor ben. Je ja, allergisch voor melk hè? Ja, ik krijg snottebellen van. Niet nou ja, dat zit er niet in, zo. ook nog veel wijn En je uit. Het is wel een hele overwinning zo te zien. Ja, het is lekker. Nou, dat zeg ik nog niet, maar ik heb het in ieder geval gegeten. Dat is wel heel wat. En ik ben niet dood. Misschien morgenochtend. Het was een hele overwinning voor Daan. Applaus voor Daan. Dus als jullie thuis zitten te kijken, mag jullie allemaal applaus geven. Dit is Boris. En wat ben jij aan het doen? Boris. Dat hij uit mijn buurt moet blijven. Dat gaat ook echt met knuffelen zo? Nee, maar als ik aan het oefenen ben. Hij heeft vooral heel erg de neiging om het zo gaan. Dat vindt hij ook echt niet erg als ik het doe. Maar daar heeft hij dus heel erg de neiging naar. En dat is gewoon niet zo fijn. Dus daarom ga ja, ik oefenen. Ik doe eigenlijk hetzelfde zoals ik altijd doe. Alleen moet hij nu meer bij mij in de buurt blijven en let ik minder op stilstaan en dat soort dingen. Na, boe. Um. Er is net iets niet zo heel erg leuks gebeurd. Nou ja, we hebben opeens een lekke band. Hoe we aan die lekke band komen, geen idee. Ja, we kunnen zo wel van de band kijken. Ja, dat doen we dan zo. Um, we hebben alleen zo'n spuitbus. Daar kan je mee vol spuiten. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet precies. Dus dat ga ik niet doen. De ANWB, dat duurt ook lang. En uh, altijd mijn man, haar vader... Die kan het ook oplossen. Dus die gaat het vanavond oplossen. Want ze staan vlak bij huis. Ja, we, ja, dus we gaan zo naar huis toe lopen. Dus we gaan maar even naar huis toe lopen. En uh, gelukkig staat Blondie op de Arkenhoeven, daar is ze al oh. twee keer eruit geweest. Maar heeft ze verder eigenlijk pest vandaag. En Verona? Uh, Verona die wordt door de meiden gedaan. Dus dat is fijn. Door Elisa, oh ja. Ja, Elisa en door uh, Shanna. Dus dat is heel erg fijn. Dus ja. Uh, we gaan maar naar huis. Nou, eerst even kijken wat er in de band zit. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Want hij zit aan mijn kant. Ik zit hier lekker naast mijn moeder. Dan hebben we hier de band. Tadaa! Mooi hè? Uh, hebben we hebben hier het tuutje. Oh, er zit een spijker in. Huh? Een schroef. Schroef. Kijk hier. Oh, nou dan weet je in ieder geval hoe het zo, dat is echt wel een schroefje. Ja. Ik ga een foto maken, dat zou zijn. Dus jongens, er zit een schroef in onze uh, band. <coughs> ja. Yay! Ja, dan ga ik papa even maken. Uh, dinsdag vandaag en Bianca komt zo even naar onze zaak. Daar ga ik mee brainstormen. Neem Ellis mee, maar die moet natuurlijk eerst even een plasje doen. Ik ben laat. Uh, Bianca die is er, denk ik, over. 10 minuten of zo ongeveer dezelfde tijd aan alleen ik was aan het editen en ja ik moest meer opnemen voor jullie om langere weekvlogs te maken en het punt daarvan is dat ik nu <laughs> uh, al meer dan een uur materiaal heb voor de weekvlog dus dan kun je ervan uitgaan dat er ongeveer vier uur materiaal inmiddels weggegooid is of drie uur dan ga je een uur over om en nabij dat moet nog allemaal afgeedit worden, maar het is wel echt ontzettend veel. Dat vind ik niet erg. Ik bedoel, we maken de video's voor jullie really en als je langere weekvlogs wilt, dan krijg je die gewoon. En ik moet ook zeggen, we hadden vorige week ook een hele lange, afgelopen zaterdag is dat. En die had Rick ook weekvlog XL genoemd en die is goed bekeken. Redelijk goed bekeken. Dus dat is fijn, duurt niet voor niks. Alleen, het is wel echt heel veel werk, echt heel veel. We maar even kijken hoe we daarmee omgaan en of dat haalbaar blijft. Ik heb ook het gevoel dat hele stukken erin zitten die aparte video's zouden kunnen zijn. Dus we gingen we naar Veulen kijken. Ja, dat is een heel verhaal. Ik denk ja, dat zou best wel interessant als een aparte video kunnen zijn. Dus we moeten even kijken hoe we daarmee omgaan. Ergens en ik gaan nu naar de zaak. Ik hoop dat we dan op tijd zijn voor Bianca. En anders is als het goed is kinder. Dus die kan ook de deur open doen. En dan kom ik er aan. Even Tess halen en dan kunnen we weer even verder. Nou, Tess is huiswerk aan het maken. Die blijft thuis vandaag, een dagje. is ook een keertje goed voor haar. Uh, die zit natuurlijk in die toetsweken en zo. Nou, ja, de toetsweken zijn wel voorbij, maar ze moeten straks nog iets doen en ze nog dingen leren ja, whatever. En een werkzoek maken, geloof ik, over mm -hmm. Dus ik ga rijden, maar het is echt bagger weer. Dus ik denk dat ik jullie maar even in de auto laat. En dat we dan morgen het weer oppakken, want ja, ik ga gewoon op Verona rijden en ik ga niet naar buiten, want het is gewoon vies weer. Dus ik ga ongeveer hetzelfde doen als wat ik van de week al gedaan had, even oefenen met uh, vooral ruim stappen en draven. En dan, uh, ja, dan zien jullie dat in een andere video wel een keer. En dan voor vandaag was ziens.